Er zijn veel manieren waarop professionele video's je bedrijf kunnen stimuleren en je bedrijfsresultaten kunnen verhogen. Een van de redenen waarom video zo'n effectief bedrijfsinstrument is, is dat het niet alleen inkomsten genereert, maar ook je bedrijf tijd en geld kan besparen. Een opleidingsvideo is daarom zeker het overwegen waard binnen jouw organisatie. Bedrijven en organisaties strijden meer en meer om het juiste talent en meestal ook hetzelfde talent. Eens je de perfecte match hebt gevonden, is de integratie van je organisatie zeker even belangrijk. Een krachtig training- en ontwikkelingsprogramma is essentieel om de nieuwe werknemers ook efficiënt in te zetten. En opleidingen zijn vaak kostelijk. Je hebt de fee en de onkosten van de trainer of begeleider van de opleiding, maar je hebt ook de uren van de deelnemende medewerkers. Die mag je niet vergeten. Nadenken over Return on Investment is dus een must videogebruik in de opleidingen kan ervoor zorgen dat je bedrijfsopleidingen effectiever gaan zijn. Niet alleen een kost, maar ook een tijd en engagement. We leggen uit hoe dat komt. 1. Je bespaart geld en middelen. Wanneer het gaat over videotraining, moet er fysiek geen coach of andere spreker betaald worden. Eens de video is opgenomen, heb je enkel een locatie nodig waar je werknemers de video kunnen bekijken en beluisteren. Beter nog! De werknemers kunnen de trainingsvideo zelf bekijken terwijl ze achter hun bureau zitten of thuis. En later nog een keertje. Zijn er toch vragen tijdens of na de opleidingsvideo? Maak gebruik van een FAQ-pagina of maak je video interactief? 2. Je bent flexibel in taal en doeleinden. Door het gebruik van video kan je afstemmen op het trainingsprogramma van je organisatie en specifiek die thema's aanhalen die cruciaal zijn voor je interne werking. Er zijn ook taal van stijlen die je kan gebruiken om informatie over te brengen. Gebruik animatie of live action. Implementeer branding, zorg voor ondertiteling, ook in verschillende talen. En zo hou je de betrokkenheid en dus ook de kennisoverdracht hoog. Een opleidingsvideo kan ook verschillende doeleinden dienen. Voorstelling van nieuwe producten of diensten, implementatie van nieuwe software, landvaardigheid verbeteren, specifieke en ingewikkelde opleidingsthema's aanbrengen en ook heel belangrijk, veiligheidsprocedures implementeren. 3. Video biedt hogere betrokkenheid en retentie. Het format video brengt de boodschap beter over. Je wil immers dat de inhoud eigen wordt gemaakt en dat de informatie ook wordt toegepast. Helaas zullen medewerkers 7 dagen na de trainingssessie 65% vergeten zijn van wat tijdens de training is behandeld. Verschillende studies tonen aan dat het toevoegen van video bij dergelijke trainingen het vermogen van de werknemers kan verbeteren om concepten en details te onthouden. 4. Toegankelijkheid Of je nu vijf of 500 werknemers hebt, het kan een uitdaging zijn om iedereen tegelijkertijd op dezelfde locatie te krijgen. Als je een instructeur inhuurt, moet iedereen ook op dat moment aanwezig zijn en valt meteen de flexibiliteit weg voor de thuiswerkers, de zieken en collega's met andere dringende prioriteiten. Door het gebruik van een opleidingsvideo kan je meerdere toonmomenten voorbereiden of zelfs iedereen toegang tot de video geven, zodat ze de training zelf kunnen inplannen. Wanneer je een grote groep traint, kan deze vaak verstoord worden door vragen van collega's, waardoor de concentratie telkens afgebroken wordt. Hierdoor wordt kritieke informatie gemist en wordt de training een grote verspilling van ieders tijd. Met video kan je dat probleem mee oplossen. Iedereen in het team kan op zijn of haar tempo kijken en indien nodig ook opnieuw kijken totdat ze de inhoud of het onderwerp volledig begrijpen.